Ik heb hem al een paar weken in bezit, maar vandaag gaan we eindelijk beginnen met de wenspraak. Dit is het uh, eerste deel van de, de Vespa. Leuk feitje: de blauwe kleur is een hele zeldzame kleur van Lego. En, uh, leuk dat een DZ set uh, extra heel blauw zit. Hier het scootertje wat blauw. We gaan verder met deel 2. Deel 2 van de Vespa is uh, de bovenkant boven de motor en een, uh, het zadel en het bagagerekje. Leuk om te zien dat het echt al uh, de vorm begint te krijgen. Vind, uh, oh ja, de achterkant is ook uh, met, uh, met stikketjes. Het wordt een uh, Romeinse Vespa zo te zien. Uh, leuk tijd vind ik de achterlichtjes, dus uh, dat begint er wel leuk uit te zien. We gaan verder met deur 3. En deel 3 zit erop. De uh, voetsteunen. Deze ronde dingen. Mooie uh, die rubbertjes erop. Nee, je zet het wel een kunststof dan. En um, de voorkant. Um, de lampsticker zit er al op. De Piaggio sticker. En uh, hier twee dingetjes. Eén ding wat niet klopte, wat ik eigenlijk bijna zeker weet dat dit. Bij schuld, dus Is dit dingetje? Deze. Die klopt niet. En er zit in dit zakje ook geen andere. Dat we twee van dit soort dat er alleen aan deze kant. En aan deze kant dus. Ik moet even kijken wie een ander voor kan eh, krijgen. Dus, eh. Maar dat klopt goed. Dus uh, we gaan verder met uh, deel 4. Dit was deel 4. En deel 4 bestaat uit. De, deze zijkantjes, met stickers. vespa en alleen Vespa-sticker. En de beschermkapjes voor de motortje en de wielen. Ook met stickers en deze kun je makkelijk afhalen om het blokje te zien. En die gaat niet zo makkelijk terug als ik zou willen. Het ja. zo. begint steeds meer uh, vorm te krijgen. Hier zit de uh, benzine tank. Hier zitten wat uh, luchtroostertjes uh, om te koelen. We gaan verder met uh, deel 5. Dit was deel 5. en vijf waren de wielen, de uitlaat, de standaard wielen en ik heb ook ontdekt wat ik hier fout had gedaan. Ik had toch zelf fout gedaan. Kan bijna niet, maar toch. Een van deze haakjes had hier moeten zitten en die daar, dus uh, ik kwam er een tijd achter dat dus het was zo uh, gefixt. Uh, ik zei net dat dit de lamp was, maar dit is dus de lamp. Dit is gewoon een uh, een, een, een logotje of een filtertje, ik weet niet precies wat het was. Dat, uh... Als je het weten, gooi maar in de comments. Maar wat was dit vroeger? Ik wil het graag weten. Uh, standaard. Kan ook in. Kan niet rijden. Er zijn een paar dingen niet goed, maar... Hij is nog niet klaar, er komen nog een paar kleinigheidjes en dan is hij klaar, we gaan verder met deel 6. En het laatste stuk is ook afgerond, dus hij is helemaal klaar, de Vespa. Maar hij is een beetje, een hangende een helmje aan het stuur. Maar uh, ja, alles, uh, alles doet het, alles draait en beweegt. Dat en, uh, is een grappig helmje erbij, een potje van vroeger. Doe we even zo. Zo. Er zit nog een, een, een mandje zit erbij en nog wat bloemetjes. Vroeger was dat uh, een ding, denk ik, om met bloemetjes rond te rijden. Oh, niet ja. De bloemetjes vallen eruit. Ja. Oh. Gelukkig zijn het geen echte bloemen, dus kunnen ze zo goed terug. Ja, een uh, leuk ding. Meer kan ik niet maken. Dus uh, Bedankt like voor het kijken, vergeet niet te abonneren en uh, tot uh, de volgende keer bij de Wars video, tot de volgende keer.